De toekomst van geld ontwikkelt zich razendsnel en niemand wil het gevoel hebben alsof hij of zij in de steek wordt gelaten. Mining bitcoin is tijd- en energieverslindend, heeft dure investeringen aan hardware nodig en je moet bezitten over een dosis technische kennis. Dit is Pi, de eerste en enigste cryptocurrency die je kan minen vanaf je smartphone. Dat is pas groot! Deze nieuwe aanpak, ontwikkeld door Stanford's PhD's, stelt je in staat om cryptocurrency te mijnen op je telefoon, doordat je gebruik maakt van je sociale netwerk. En dit alles zonder kosten en zonder extra batterijverbruik. Heb je een smartphone, dan heb je Pi. Het is tijd om in de raket van de toekomst te stappen. Ga naar minepi.com/razor. 15, 1987. En kom een stukje van de taart eten. Mijn paard.